Ik zit uh, lekker onder de schmink, nee, mijn make-up wordt nu gedaan. En dan, uh, als het goed is, heb ik straks een fotoshoot. Uh, maar voor nu moet ik hier nu lekker rustig stilzitten en wachten tot dit klaar is. Heb je geoefend voor je fotoshoot? Ja, ik heb heel veel duckfeestjes uitgeprobeerd. Heel veel snapchatjes verstuurd naar mensen. Voor de rest, heel vaak mijn Facebook geüpload met is het goed jongens, ziet het er goed uit? Dus ja, ik, uh, ik heb wel echt gewoon heel hard mijn best gedaan hiervoor. En de poses, zitten die er ook al goed op? Nou, ik hoop het. Dit is mijn ene pose. Dit is mijn andere pose. En dit is de derde. Ik hoop dat ze goed